U heeft het waarschijnlijk al gehoord. De wettelijke garantietermijn is van 6 naar 12 maanden gegaan. Wat betekent dit voor u als autoverkoper? Stel dat een consument na 8 maanden met een defect bij u aankomt. Dan is het aan u om aan te tonen dat de auto de eigenschappen bezit die de koper bij de aankoop mocht verwachten. Kunt u dit niet, dan bent u verantwoordelijk voor een oplossing. Voordat de wet aangepast werd, zou u dit na 6 maanden niet meer hoeven aantonen. Wist u dat de kans op een defect in de tweede zes maanden iets kleiner is, maar de kosten significant hoger liggen? Autotrust heeft oplossingen die verder gaan dan het overnemen van het risico. Wilt u meer informatie over hoe Autotrust u kan helpen en wat de bijkomende voordelen zijn? Download dan nu onze whitepaper.